So we can get back. Photogrammed everything and everyone who is in her way. Oh, oh shit, oh shit. Yeah, yeah, it's Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSPD Varamor. En vandaag ga ik op pad met Wim met de Turan 2016 in Polito Bay hier zo. En uh, we krijgen de eerste melding al meteen. Dus we gaan even kijken bij een uh, staande houding van een collega. Of een collega die heeft iemand staande gehouden. Die vragen om assistentie van ons. We gaan even spieken of we daar iets kunnen betekenen voor hem of haar. Uh, ik wilde een collega daarbij gaan vragen of ja daarbij halen mij dan vandaag uh, vergezeld in mijn toeran, maar die kan ik op dit moment even snel niet uh, zo goed vinden dus zodra ik die uh, dadelijk heb gevonden gaan we alsnog met een collega hier rijdt allemaal kamar rond dat is bekend misschien kunnen we samen met kamar want zoals jullie weten rijdt de politie nog wel eens met kamar samen voor bevaalde, bepaalde doeleinden uh, dus je zult hier vooral collega's met kamar uniformen gaan zien um, Jullie hebben natuurlijk niet de uniformen uh, Nederlands, maar misschien wel uh, super raar met ambulancebroek broek en, en hoe je dan ook kunt fixen, nou dat doet mijn lieve schat Dutchman op Discord. Uh, heel goed te regelen, shoutout naar Dutchman en het is een baas en love you. Je weet zelf Dutchman, no homo, je weet. Wij gaan uh, even vragen aan mijn collega uh, wat er anders? Hij zegt, hé hey, dat was snel, wat een aanrijdtijd. Ja super hé voertuig voertuig voor mij hier die, uh, heeft een rood licht genegeerd. Um, dus uh, toen we het kenteken controleerden kwam eruit dat de bestuurder hiervan wordt gezocht. Um, ik dacht, misschien wil jij mij helpen? Oh, we gaan BTGV doen. Um, nou, weet je wat, ga jij maar. Ik ga jou bijstaan bij de BTGV. Ik ga gewoon schieten hoor. Ja, elke verdachte beweging wordt geschoten, wegrijden is ook uh, verdachte beweging. We zijn nu een achtervolging, de verdachte staat stil hier zo. So. Hij heeft zijn handen omhoog. Uitstappen! Uitstappen, je hebt die zin al man Liggen! Niemand verder aan het voertuig, verdachte ligt op de grond. Uh, eenmaal AT, oftewel eenmaal aanhouding. Ja, ik heb... Uh, ja. Dat is niet heel... ook oh, dat is weg autoweg. Dat is niet heel realistisch voor mij dat ik uh, 500 kogels uh, loste. In principe is het gewoon schieten, hè. Denk ik. Aan de andere kant. Denk ik dat de politie in Nederland... Um, als jij weggaat bij een btgv, wel schiet... Maar niet zozeer echt gericht al op jou gaat schieten. En dat heeft toch te maken met. Um, dat ze hier minder snel schieten dan in uh, Amerika enzo. Dus ik vraag me af. Zou echt een agent gewoon uh, schieten. Als jij iets bent aan het flikken zeg maar. Als jij wegrijdt. Ja, mevrouw, dat is niet zo mooi. Wat gaan we hier aan doen? Dit gaan we even samen heel mooi oplossen. Oh, die gaat er vandoor. Wat is ze nou? O, daar. Ja, ja, ja. Ja, die gaat Twee voertuigen gaan er vandoor voor mij. Zijn samen aan het racen. Ik wil graag assistentie erbij. Ik ga achter het voertuig aan die mij aan heeft gereden. Graag collega's achter de andere aan. Voertuigrampt alles en iedereen die in haar weg zit. Andere verdachten rijden inmiddels achter mij. Ik word dus ik rij voor eentje en achter eentje aan. De collega's zitten achter die andere. Vrij. Yes, keurig. We gaan de snelweg op. Oh, oh, oh, oh. Wij verliezen de controle over het stuur. Die andere rijdt is nog steeds achter mij. Maar ik wil die vrouw hebben die daadwerkelijk op mij inreed. Ik zie niks voor mij. Die is laatst gezien hier zo. Ik denk dat hij daar helemaal achter rijdt. Hè? Hij rijdt er eentje redelijk snel, namelijk. En dan gaan we dus alweer ons gebied uit. Oh, oh shit. Oh, shit. Ja, ja, gaat goed. Ja, die gaat daar helemaal achter je. En we kunnen geen assistenten meer vragen want ze zijn beide ontsnapt zetten wel blauw trouwens voor aan ik wilde eigenlijk alleen de sirene uitzetten gewoonlijk zetten ik blauw aan of euh, blauw uit ja ja dit wordt hem allemaal niet meer wij zijn omgedraaid en we gaan terug naar de, naar het dorp Pipalito Bay waar wij euh, onze dienst wilden gaan doen draaien die Turan, ja ik, ik weet nog dat ik ooit een keer GTA heb moeten uh, verwijderen en opnieuw heb moeten installeren. Toen had ik dus ook het nieuwe script, dit script wat ik nu gebruik voor het stuur. Um, en dat was super raar ineens, dat reed echt veel minder fijn dan het, uh, de, de versie die ik daarvoor had. En ik weet inderdaad als ik een scherpe bocht nam, dat gewoon vooral de Turan... De achterkant er gewoon uit. Uh, ja, hoe zeg je dat? De achterkant vloog maar weg om maar even zo te zeggen en je, je raakt in een spin. Oh, een maar ja, het is even niet anders. We moeten het met deze versie doen. Die oude versie die heb ik niet meer, denk ik. nu gewoon aan het surveilleren. De Turan is flink beschadigd. Volgt hij in eerste instantie een verblieft voor alle wagens. Er ja. rent hier een clown rond. Uh, uh, uh, uh, yeah, yeah. Met een wapen. Dat is een sniper. En dat is niet lief. Kom maar af ik horen. Ik haat clowns. Oh shit. Dat was echt one shot. Ja helemaal twee keer graag denk ik. Dan zie ik een quickscope van hem. Misschien wel one shot kill. Maar he got me good. We gaan wel terug. We gaan kijken of hij grond rent daar. En mijn tron is gefixt. kunnen we nog pakken doet, doet zie je daar gaan we al weer met de turan en zo hard rij ik toch niet tot je zegt van wauw je vind je het gek dat je uit de bocht vliegt ja en het echt misschien wel met deze snelle maar ik rij om maar zo te zeggen, laten we eerlijk zijn, nu heb ik al best vaak inmiddels met, of best veel uren in GTA zitten. Ja, niet elke collega klopt hier, maar dat vergeef ik Dutchman. Shoutout nogmaals naar Dutchman. Um, daar vloog wel een gestolen voertuig voorbij. Dan gaan we daar meteen even achteraan. Maar nu moet, moeten we allemaal eerlijk zijn, ik heb best veel uren in GTA al zitten. En wat ik daarmee wil zeggen.. Is dat ik toch inmiddels best wel weet. Wat je wel en niet kunt met. Um nou, ik hoef het niet niks te doen. Met eh, de handling. Met hoe hard je door een bocht kunt. Dat soort dingen allemaal. Dus ik rijd inmiddels wel een beetje op de automatische piloot. Van nou op deze snelheid kan ik makkelijk door de bocht. Kijk dit. En op deze snelheid niet. En ik weet dat dit gaat gebeuren. Maar met zo'n Turan kan ik dit gewoon. Dan pak ik een bocht waarvan ik denk van oh, dat moet makkelijk kunnen, want dat doe ik altijd met een t met een Vito, noem maar op. En met zijn Turan ga ik er altijd de mis mee. In. Dan gaan we door en uh, we zien nu wel wat we dan allemaal gaan krijgen hier in dit dorpie. SWAT. Eerste brandweer, goeiedag schotel. Aid Units code 3. Hallo heren, kom eens hier, wat is er aan de hand? Goeiedag meneer. Laat we even staan. Hè. Hallo meneer, alles oké? Okay? Iemand medische assistentie nodig van de ambulance dienst? We zien niet, uh, hier zit niemand meer in, daar uh, zit niemand meer in. Flink ongeval geweest, ik vermoed dat ze hier eigenlijk uh, op zijn op elkaar in knallen en toen hier terecht zijn gekomen als ik de schade zie. Meneer. Ik dacht meneer, kom eens even recht staan. Als u niet gewoon bent, heeft u voor mij een identiteitsbewijs? Hé, hey, staan blijven zij daar gaat er eentje rennen. Ja, required. kom op. Staan blijven. Voor van jou in het tijdsbewijs. Hier komen 12, Heb ik hem nou? Heb ik hem nou? Ja... Fuck, ik kom dear? hier, potman de jus. Wow. Hold up. Staan blijven We nu. ja kom staan blijven. ze is verkeerd niemand is killed. of was dat nou nee, hij dood. oké okay, luister jij bent sowieso aangehouden voor niet over op, op wauw niet opvolgen van handelijk bevel Die gaat even mee terug naar het ongeval want we gaan nog een paar dingen bij je doet zoals een blaastest, een drukstest en een controle van wie jij nou precies bent die andere meneer wil ook wegrennen dus ik vind het maar, of in ieder geval die liep gewoon weg ondanks dat hij mij duidelijk zag dus ik vind het allemaal maar een beetje een vaag verhaal vaag verhaal jij mag voor mij blazen als je niet meer werkt dan gaan we op het bureau bloed afnemen als je daar niet aan meewerken, dan gaan we gewoon allerhoogste um, de allerhoogste doen als invoering rijbewijs en dan komt hij ook niet meer terug geloof ik dan ben ik nou weer een nou, oké okay, goed hebben dingen bij ding bij mag hebben je moet toch gefouilleerd worden voor het onderzoek Hello. van hallo uh, of uh, voor het transport de auto gaat wel flink roken nu hè? ja drugs en een mes Collega, als je eventueel tijd hebt mag je hem meenemen. Vraag meneer, u bent... Um, wie bent u precies? Ja, dank u wel. Dat gaan we even Thanks. controleren. Oké, okay, heb je een vuurwapen bij? Dat wil ik alvast weten, want je bent dus wel bekend met het draaien van een vuurwapen. In Amerika is dat toegestaan hier niet helemaal. Um, ik ga jou even vragen. Om op één been te gaan staan. Het is gewoon omdat het kan hoor. Oké okay, gaat goed. Um, ja ik ga je nog even. Oh sorry. Foyeren was niet de bedoeling. Doen we dat wel meteen. Puur op basis van de wet wapen en munitie dan maar. Even wat, wat pillen bij die hij niet zou mogen hebben. Uh, je mag nog even blazen. Als hij afstand doet van die pillen dan uh, vind ik het allemaal best neem ik zo in een beslag en dan uh, wordt het uh, verder opge... Ja, weet ik veel wat we dan gaan doen lossen wel op oké okay, goed ik heb al zijn gegevens hij heeft niet gedronken niet ge, uh, geen drugs gebruikt dus uh, hij mag zijn weg vervolgen right, en dan ga ik twee takel waggels vragen Dan kunnen we deze voertuigen. Naar nou, de, dus, ja, ik wilde zijn naar de sleep, maar misschien naar de sloop of anders naar de automaker, de reparateur, meneer, mevrouw, iets. Nou, Ga rijden. De hele dag de tijd, hè? We have Paleto Forest reporting a suspicious vehicle in Paleto Bay hmm. Units response oh 2 kom ik niet Zo, Dan gaan we even hier links op en dan draaien we Nee dat gaat trouwens ook niet want daar is een jump en die ga ik niet nemen En We krijgen een melding van een uh, verdacht uh, geparkeerd voertuig Oh ja en krijg je ook zometeen wel vaste melding van een verkeerslicht die eruit ligt maar de man is uit uh, die staat hieronder purple dominator die is niet zo snel uh, of die vinden we denk ik wel en ja, die staat dus verdacht daar opgesteld mensen maken daar een melding van verdachte situatie komt vaak voor bij de politie We gaan kijken of dat inderdaad een verdachte situatie is en of daar iets moet gebeuren. Nou ik knal een auto achter op een zondeertrekker. Want die zondeertrekker, uh, waar moet hij hier al op? Uh, nee, eentje verder. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, gaat kijk goed. Maar jullie zitten dus allemaal thuis, denk ik. Of veel van jullie in ieder geval. Uh, ja, en dat is aan de ene kant denk ik voor heel veel mensen in het begin wel heel lekker. Maar achteraf denken jullie van shit. Dat is nou ook weer niet zo fijn dat ik zo lang thuis moet zitten en niet naar de sportschool kan als jullie dat leuk zouden vinden en dat soort dingen en noem maar op. Als je naar de sportschool gaat, want dat vond ik vooral jammer. Ik moet heel veel werken de komende dagen, want in een ziekenhuis, nou ga er daar maar vanuit, daar gaan we het niet rustig krijgen. En um, als ik dan vrij had, had ik ook graag lekker naar de sportschool willen gaan. En die is dicht. Helaas. Nou, misschien hadden we even snel boven aan die weg moeten kijken of daar niet toevallig die auto stond. Want ik heb zo'n gevoel dat hij gewoon boven staat. Want hier staat hij niet. En ik zou zeggen, zo'n paarse auto die zie je toch wel snel staan als hij ergens hier in dit gebied staat. Nou hier staat hij zeker, weet je niet. Toeraan ook weer gewassen, daghond. Ja, ze kunnen hem allemaal wat. Ik ga niet helemaal omrijden. Hier is namelijk ook een weggetje naar boven, zie ik nu. Het is wel een waar een wandelweg, denk ik. Maar ik kom wel boven. Nou oh ja, dat is zeker een wandelweg. Oh, we zitten vast. Ah daar staat hij. Daar staat hij ook echt. Zie je wel. Hij stond gewoon op een oprit van iemand. We zijn er net langs gereden. Maar ja, conclusie, ik heb geen zin om helemaal om te gaan rijden. Dus we gaan hier onze weg wel naar boven vinden. Of rood of zo. Even gas geven hier. oké Ja, mooi man. Zo. De vraag is, waarom is dit verdacht? Er zitten wel mensen. Oh shit, er zitten mensen. Hé joh. Ik ga niet vandaag weer dood. Hè? Je kunt nog wat. En jij ook. Oh, er zit niemand meer naast Nee, Wim gaat niet nog een keer dood. Wim gaat maar één keer dood vandaag. En dat was dus een clown. En jij bent geen clown. Oh, Verdachte wordt onder schot gehouden. Ik zie de collega's naderen in mijn spiegel. Ja, dank je. Ik hoor dat er een collega achter mij staat en gaat mij naderen. Hey. Liggen, zitten. Ik dacht dus hij had een um, handvuurwapen, dus een pistool. Hij had echter een automatisch vuurwapen. Daardoor dacht ik dat er twee mensen op mij waren aan het schieten. En daardoor dacht um, ik dus ook. Laat ik dan maar mijn kogels vooral lossen hier even zo tussendoor. Omdat ik dacht dat hier iemand zat. Maar uh, uiteindelijk was hij het met heel veel kogels in hem. Maar ik ben ook geraakt. Misschien zelfs in mijn hoofd. Dat stipje komt dan niet voor niks denk ik. Maar goed, we hebben alles onder controle. Die Touran die kunnen we echt afschrijven. Nu al twee keer vandaag. De baas gaat er niet zo blij mee zijn. Hier rijden veel nieuwe Tourans met van de honderd geleiders rond en nieuwe B-klasses. Dus misschien moeten we die binnenkort ook maar weer gaan nemen. Voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een interessante en leuke video vonden. Misschien vooral leuk en niet zo interessant. John Deert trek al mooi ding voor. En ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Hou het rustig, hou het veilig en blijf in quarantaine als je kunt. Joeyi doei doei. doei.